Wie wil er nou geen volle lippen? Ik ga je met een paar kleine trucjes leren hoe het lijkt alsof je mooie volle lippen hebt. Het eerste product dat ik gebruik is de DUO pen van Youngblood. De ene kant is mat en de andere kant is glanzend. Ik maak gebruik van de glanzende kant. Ik maak boven mijn cupido boogje een klein lijntje. Hierdoor vestig ik de aandacht erop. Nu is het tijd voor lipliner. Je kunt de lijn rondom je mond ietsjes buiten je liplijn laten uitkomen, waardoor je mond net iets voller lijkt. Ik heb even één kant gedaan van mijn mond, zodat je het verschil goed ziet. Hoe dit nu al optisch bedrogen is, dat de ene kant van mijn lippen eigenlijk een stuk voller lijken dan de andere. Nu is het tijd voor de andere kant. Nou, deze look, nee, daar gaan we niet voor. Ik ga nu mijn mond helemaal inkleuren met een mooie lipstick. Namelijk de Vixen van Youngblood. Voor nog meer nadruk op de lippen en meer glans, breng ik nog een lipgloss aan. Eigenlijk alleen in het middelste gedeelte van mijn mond. Nou, nu lijkt het alsof ik mooie volle lippen heb. Oké, okay, ik heb geen dunne lippen, maar ik heb ze wel door deze technieken net iets voller gemaakt.